Zo. We hebben vandaag een Corifee hoor en echt een, een DVS' up maar ook een Vitesse. Nou, kijk, dat staat er, dat staat klaar. We kennen hem ongetwijfeld. Hij heeft ongeveer DVS naar het kampioenschap geleid, naar de topklasse. Waar nee, is die? Ja, die is uit, jongen. Ja, goed. Ja? Uitstekend. Met jou? Mooi. Ja, ook goed. Ja, zeker. Ja. ja. Mooi. Vandaag nog een potje voetballen of niet? Nee, je nee, mag niet, hè? Nee? Nee? Oh, spreek. Ja, ja, ik dacht, uh, sinds gisteravond toch? Misschien wat mogelijkheid, ik weet het niet. Ja, ik, ik weet het wel. ook niet precies, maar. Uh, ja, nou, voorlopig nog ik. Uh, nee, niet. Maar goed, je bent uh, redelijk uit de kerstreces gekomen. Ja. Goed in conditie. Ja. Ja, ja. Nou, nou, net ik heb kerst nog wel even kronen hoog. Uh, ja, dat voelt gelukkig geen last van ik, ik zet hem even uit. Ja. Want, uh, <laughs> even kijken hoor. Even zijn. Ja, ik had hem even aan, want het uh, uh, uh, uh, uh, wordt vochtig. Weet je, dan oh, laat, ja. dat, laat dat dingetje los. Dat, ja, je dat, wel, dat wel we purgeen, hè? zou wel een ramp zijn. Hè? Want uh, Eerder is het natuurlijk misgegaan toen met je elftal. O oh <laughs> ja, dat Waren we ongeveer halverwege de drieën weg. Een minuutje of vijf aan de gang en uh, klaar. Dat klopt inderdaad. Ja. ja, altijd afhankelijk van de, van de techniek, hè? Zeker. Hé hey Richard, ja, dinsdagavond staat er natuurlijk wel ons wat te wachten, hè? Ja. Dan gaat jouw hartje natuurlijk ook sneller kloppen of niet? Ja, zeker. zeker. Ja, ik heb natuurlijk voor beide clubs gespeeld, dus ja. ja. Goede herinneringen. Dus, Goede herinneringen, ja. Ja, ja, ja? zeker. Ja. zeker. Mooi. Ja. Hoe, hoe is je carrière eigenlijk verlopen? Je bent uh, begonnen met voetballen op je zesde denk ik. Ja, op mijn zesde inderdaad. Uh, bij EFC begonnen. Ja? Uh, ik twee jaartjes heb gevoerd, denk ik. EVC e, daarna... e is het Ja, klopt. E <laughs> ja, klopt. Ja, okay. uh, daarna naar DVS gegaan. Uh, daar kwam ik in de E1 uh, terecht. Uh, Even kijken, tot de C'tjes daar gevoetbald en uh, toen naar Vitesse gegaan. Ja, tot, tot de C'tjes. Ja. ja. En daar ben je zeg maar gescout. Ja. ja. Ja, eerst zat ik, uh, ik zat al in het jeugdplan, uh, jeugdplan mm -hmm. Utrecht. Ja. Dat is eigenlijk een uh, ja, soort regio team. Ja. Uh, en dan speelde je tegen andere regio's. En uh, nou, goed, daar kwamen veel al uh, scouts uh, kijken. Ja. En zodoende ben ik gescout. Ja. En toen uh, ja, ben ik bij Vitesse gekomen. Had je, er, had je er toen gewoon, gewoon lol in, zeg maar amateurisme ten top, of had je al in je hoofd van ik wil proberen te slagen, ik wil professioneel voetballen? Nou ja goed, ik als klein jongetje heb je al wel in je hoofd van het zou toch mooi zijn als je, ja. als je prof kan worden, weet je? Dus ja, dus ja als je dan zo'n uitnodiging krijgt, ja, dan gaat dat gevoel nog meer leven natuurlijk. Ja, dus, uh... dat geloof ik, hè. dat geloof ik. Hey, uh, uh, uh, nou, ik weet Met wie speelde je onder andere bij DVS in de jeugd? Uh, een je paar namen. Even kijken, ook met Robert Bonenstro. Oh, dat. Uh, Ricardo van der Pol. Uh, Kars Koopman. Uh, Ralf van der Berg. Uh, Leuk. Uh, Richard Bakker. Ja. Ja, en eigenlijk dat zijn nog steeds vrienden van mij. Ja. Uh, Verdijk, uh, oh, Ronald van Dijk. Ik kan er nog wel een paar noemen. Ronald van Dijk ook? Ja. Zeker. El <laughs> ja, uh, hè? Ja, prachtig, prachtig. Hij noemde mij altijd, als we op kamp waren, weet je wel, dan hing ik in een of andere over een rivier, weet je wel, een touw. de, de apen, apenstand of zo, weet ik het. En toen zei die, kom op, pietje Prostaat, Zegt hij <laughs> als, als, als leerling ten opzichte van lera, maar goed. Uh, hij wist dat hij het kon maken tegen ja, ja. mij, dus uh, is hij wel in. Ja. Ja, ja, maar ja, ja uh, je, je houdt er altijd vrienden aan over, voetbal. Ja, ja, dat is ook. Dat is ook het leuke zeker. van uh, voetballer. Nou, vergeet ja, ik Cascoo ook. Koopman natuurlijk ja. Dat heb ik natuurlijk ook later nog uh, die heeft ook heel lang in het eerste gespeeld natuurlijk. Ja, ja uh, zeker. Dus ja, ja. Nou, toen belandde je dus uh, op 13, 14-jarige leeftijd bij Vitesse. Ja. ja, ik was 14 en uh, nou, ik kreeg de uitnodiging. <laughs> in ieder geval had ik net een blinde darmontsteking Oh, Dus uh, ja, dan maak je toch even zorgen van, nou, uh, ik zal je wel weer een uitnodiging krijgen. Ja. Uh, maar goed, mijn vader sprak toen al een keer iets koud van, joh. Maak je geen zorgen, joh, dat komt er goed, ja. Dat, uh, dus, uh, toen kreeg ik alsnog een uitnodiging en dan uh, ga je eerst een paar keer mee trainen. Uh, ja, toen bleek ik goed genoeg te zijn. En, uh, toen mocht ik daar vertellen. Leuk. Hey, en uh, heel veel uh, je vader natuurlijk daar naartoe gebracht. Ja, ja. Kijk, uh, ook mijn moeder, beide hoor. Ja. Uh, mijn ouders die zijn er vanaf klein zijn vader eigenlijk altijd bij geweest. Ja. Uh, dus ja, dat is superleuk. Uh, ja. Hey, hoe is het. Je kinderen zijn langzaam maar zeker al op middelbare schoolleeftijd, of niet? Uh, de ja, de oudste. Ja, ja? Eerste, eerste jaartje Groevenbeek. Ja, ja, ja. leuk? Ja, ja, dan hadden ze jaren als ze ging leren we kunnen ja, ja, dat zou leuk ja. zijn geweest. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, en uh, nou bij Vitesse, hoe ging het verder, die, die carrière? Ja, ik kwam in de B1 terecht. Uh, onder Ruud Wetzel. Ja. Uh, in het begin is het natuurlijk een beetje wennen. Ik ben natuurlijk wat meer een dorpjongen. Je komt met veel stadse jongens, dus ja. uh, grote mond en uh, ja, dat was in het begin misschien wel even een beetje wennen voor mij. Ja. Uh, maar het ging eigenlijk best wel goed. Ik begon daar als uh, spits en ik ben volgens mij in het tweede jaar eigenlijk ongeturnt tot verdediger. Uh, omdat ze haalden toen uh, uh, drie Cameronezen, uh, drie aanvallers. En uh, nou ja, goed, het was of als spits uh, weg of uh, nou ja, kijken of het als verdediger uh, goed ging. En dat was schijnbaar een openbaring voor hen, nou, Dat ze dachten: dat kan niet ook heel goed. Ja. Dan laten we daarmee verder gaan. En voor mij was het meer zoiets van: het maakt mij niet uit als ik op die manier kan slagen. Ja. Uh, ook prima, weet je. Ja. Als, als je het op die manier me kan redden, ook goed. Ja. Maar was het een, was een leuk team? Uh, ja, het was best wel een leuke elftal. Ja, zeker. Ja. Hey, jullie, jullie, jullie draaiden ook goed mee in, die, in de competitie ja. betaald uh, Ja in de B1 uh, ja, ging dat nog wel. Ja. Uh, met name in de A1 uh, onder Mike Snoei. Ja. Uh, daar deden we echt mee uh, om de prijs en toen zijn we kampioen geworden. Zo. Uh, hè, terwijl toen eigenlijk een beetje om Ajax, uh, Feyenoord, uh, PSV een beetje draaide qua jeugdopleiding. Ja. En uh, nou, ja, wij kwamen daartussen. Dat was toen nog onder Karel Aals natuurlijk ook stak in de jeugdopleiding. Uh, nou, dat zag je op een gegeven moment ook wel terug. Ja, leuk. Dus, uh, ja. Hij mag zijn kasteeltje behouden hè, daar in Ierbeek. Dat ah, <laughs> ja. las, las ik toevallig okay, in de, okay. in de, in de, in de stad, hoor, want uh, er was sprake van dat hij uh, eventueel failliet, uh, wat, uh, wat dan ook. Maar goed, ja. het, is, uh, het is dus uh, toch gelukt. Maar okay. uh, toen, ja, van, van de jeugd uh, naar de senioren, pittige stap. Vitesse? Uh, ja. Ja, ik had al wel dat ik in de A1 uh, uh, al, al vaker met, uh, met de beloftes mee ging, met de tweede. Ja. Uh, dus daar kon je al wel een beetje wennen inderdaad. Maar het is natuurlijk wel uh, een beste stap inderdaad. Uh, nog meer fysiek natuurlijk. In het uh, tweede elftal uh, deden ook best wel wat spelers uh, die terugkwamen van het eerste, dus nog wat oudere spelers. Ja. Uh, dus ja, het, het, is, het is vooral fysiek gezien een, een, een grote stap inderdaad. Ja. Hey, noem, eens, noem eens wat namen waarmee je onder andere gespeeld hebt daar in de senioren? Uh, Theo Jansen. Theo? Uh, Theo Jansen, ja, dat is eigenlijk vanuit de jeugd, Ruud Knol. Toen uh, al uh, echt een techneut? Uh, ja joh. Fantastisch ja, fantastische Ja, goed linkerbeen. Ja. Dus uh, ja, die had, die had gewoon heel veel talent. Uh, Nicky Hofs, uh, Johnny van Beukering. Uh, ja, dat soort jongens uh, die vanuit de jeugd al zijn doorgestroomd. Uh, Mooi, kijk, toen ik, toen ik me een beetje voorbereidde, had ik die naam al een beetje op mijn kop Ja, Theo Jans, ik, ik denk nou, dat moet dus een beetje leeftijdgenoten zijn. Ja, die is dan net een jaar ouder. En uh, Nicky Horst en Johnny van Beuk zijn dan net weer een jaartje jonger als ik. Dus ik zat, ja. precies daar, uh, zat er precies daartussen. Ja. Hé, hey, en, uh, en toen, op een gegeven moment, uh, belandde je toch in het eerste? Of niet? Nou, ik heb wel echt, echt in het eerste heb ik niet gezeten. Ja. Uh, maar wel uh, wat wedstrijden meegedaan, oefenwedstrijden uh, met debuut gemaakt, ja. uh, onder Ronald Koeman. Uh, ja, dat, is dan, dat, was, dat, dat is iets wat je gewoon bij blijft. Weet ja. je debuut maken in een volle arena, 2-1 ja, winnen daar. Oh. Dus, uh, ja, no no nooit verloren. Ja, dat is te eraan. gek. Z ja. Stond je toen in de basis? Of nee, uh... ik viel in. Nee, ik viel in. Ja. Maar niet voor de minste, want ik viel in voor uh, Diara, die ja. later bij Real Madrid heeft gevoetbald. Uh, ja, ja, ja. Ja, dus, uh, ja. Ja, Vitesse doet het, doet het uiteindelijk toch uh, gewoon uh, leuk, hè? Dan wordt het gewoon een hele stabiele uh, subtopper. Ja, zeker. zeker. Ja, ze kunnen natuurlijk ook best wel wat spelers uh, krijgen van Chelsea natuurlijk. Dus ja. uh, wat, wat goede spelers zijn. Ja. Dus uh, ja, ze doen het heel leuk. Ja. Mooi hoor. Mooi hoor. Mooi. En lijkt me toch een prachtig, prachtige ervaring. Ja. En toen, uh, nou, op een gegeven moment uh, kwam je tot de conclusie van, uh, nou, dit, dit, dit ga ik toch net niet uh, redden. Toen kwam DVS bij je, terug? Ja, ik heb altijd een heel warm gevoel gehouden met DVS, eigenlijk vanaf het moment dat ik al wegging. Ja. Uh, dus er is eigenlijk altijd wel contact gebleven van, uh, joh, uh, als je weggaat bij Vitesse, leg ligt ons even in. Dan ja. uh, gaan we even kijken of het mogelijk is om je, om je binnen te halen. Uh, ja, ik had, uh, ik, mijn contract liep af. Uh, Op nou ja, dat, dat moment was het vrij lastig uh, om bij een andere uh, uh, te uh, terecht te komen. Ja omdat het financieel toen heel uh, lastig was uh, voor veel clubs, dus uh, selecties de selecties werden kleiner. Ja. Uh, dus uh, toen, uh, toen kwam DVS, een uh, gesprek mee gehad. Uh, prima gesprek. Uh, uiteindelijk uh, was ik daar in de eerste instantie niet op ingegaan. Uh, want ik had een gesprek gehad bij Achilles29, ja. en eigenlijk zou ik daarheen gaan. Uh, alleen die belde op een gegeven moment op van uh, we kunnen er niet helemaal voldoen. Ja. We zijn eigenlijk een beetje voor ons budget gegaan. En, uh, was die kutkeeper er toen nou kan? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die was er volgens mij toen nog niet, nee, nee. Nee, en, uh, nee, en later uh, uh, is dat alsnog uh, uh, wel goed gekomen, Want, ja, voor mij was het, weet je, ik was wel bekend uh, veel rondom uh, uh, Arnhem natuurlijk. Ja. Maar dat is bijna alleen maar zondagclubs. Ja. Gilles ja, 29 was ook een zondagclub, maar wel eentje die in de hoofdklasse het gewoon heel goed deed. Ja. Uh, dus vandaar dat ik daar ook graag heen bouw. Ja. Ondanks dat het nog verder reizen was dan, dan Arnhem. Uh, maar goed, later is DVS op teruggekomen, nog een nieuw voorstel gedaan. En op een gegeven moment weet je, ik had al zoveel gesprekken gehad. Ik, uh, ik dacht ja weet je, ik, ik ga gewoon lekker weer naar DVS ja. op fietsje, een fietsje. Volgens mij heb ik je het eerst zien voetballen tijdens het toernooi in, uh, bij Hierde. Ja? Ja? Dat klopt ja. Dat klopt hè? Ja, dat was de eerste. Ja, ja ik, ik, ik was toen natuurlijk uh, een heftig uh, fan en uh, moest me natuurlijk een beetje voorbereiden <laughs> ja. over hier, uh, op uh, de nieuwe spelers. Uh, ja. En, uh, ja, ja, toen weet ik nog wel wel uh, sensationeel. Uh, oh. Oh, dit jongen, dat kan wel lekker voetballen, ja. maar goed. <laughs> ja, want eigenlijk, en dat was ook een reden waarom ik eigenlijk niet DVS wou. Omdat, uh, ze waren net gedegradeerd uit ja. de hoofdklasse, dus ja. ging je naar de eerste klasse. Ja. Uh, maar goed, ze hadden wel heel veel ambitie om eigenlijk direct weer te promoveren. Ja. Uh, Jan van den Berg was trainer. Uh, dus ja, dus ik had zoiets op een gegeven moment. Oké, okay, dan ga ik een jaartje, in de gedachte van joh, een jaartje. Ja. Maar goed, uiteindelijk werd dat een paar jaar voordat we pas uh, promoveerden. Ja. Want je, je hebt ook Sjefcijk meegemaakt, ja. denk ik, hè? Ja. daarna. Ja, Jurgen ja. Sjefcijk. En, chef uh, en uh, ik eerst uh, ook nog een keer een slecht seizoen meegemaakt, kan ik me herinneren. Dat je ja, nou, bijna degraderen. Uh, ja, ja, was dat onder Sjefcijk? Volgens mij wel, ja. De eerste, de eerste seizoen was heel goed, het tweede ja. seizoen minder. Nou, we redden maar, ons vee gelijk. Was het eerste seizoen dat we bijna probeerden? Ja. Ja, ja, volgens mij Net wel. Net niet in uh, de ja. beslissingswedstrijd. Ja. Klopt. ja, klopt. Ja. Ja. ja, dat was een zonde. Ja. Was dat tegen VVOG? Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Met Marco Lucas. Ja. Ja. Oh, oh. ja. Erg, erg, erg. Ja, dat nou, dit jaar daarop ging, ging minder. En toen kwam Hennie in het Hof. Ja. Die ja. heeft een belangrijke rol gespeeld natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. Uh, die heeft vanaf dat moment uh, wel de lat wat hoger gelegd uh, ja. dan dat hij al was. Uh, ja, die, die, die, die, die heeft het gewoon echt heel goed gedaan. Ja. Ja, en die, die heeft dat gebracht tot aan, uh, dat Jan Veldhuizen kwam. Ja. En uh, die, die heeft dat een uh, jaar nog afgemaakt. Ja, uh, dus zijn we kampioen. Ja, ja, ja. Het was, het was net zo'n beetje Runes Michels die de basis uh, legde, en Kovacs die uh, ja, daarna ja, ja. Daar even van profiteerde. Ja, zo zeker. was Jan Veldhuizen ja. ook, weet je wel. Niet echt een top trainer, maar die liet jullie een beetje. Een beetje vrij, of ja, was een hele andere trainer als Henny. En die was echt uh, veel meer in de details. Weet je ja. zelf uh, laten nadenken over wat je nou aan het doen bent, ja. uh, uh, omdat je uiteindelijk in het, in het veld moet je het zelf doen, ja. Dus uh, hoe, hoe beter je er zelf over nadenkt en hoe beter je zelf de oplossingen bedenken, ja. ja, hoe minder een trainer eigenlijk langs de kant hoeft te schreeuwen van je moet dit en dit doen. Weet je. Ja, ja, ik, ik vond jullie ook, ja, dat komt natuurlijk door. Zulke types als Okan, Soekan, ja. Maurice de Ruiter, Mike Arends. Uh, zo heerlijk creatief ja. uh, voetballen, dat, ja, dat, dat, dat moet het. toch een heerlijkheid ja. ja, zijn, geweest. Dat niet? was het ook. Ik zeker met uh, Okan. Uh, weet je, je hebt met bepaalde spelers... Uh, heb je zo'n gevoel, weet je, je hoeft niks tegen elkaar te zeggen, je snapt elkaar. Ja. Weet je, als ik die bal zo speel, loop jij zo, weet je. Ja. Dat, En dat had ik ook al heel, uh, heel erg. En dat was met Edmund natuurlijk ook in verdedigend opzicht. Ja! Kijk, uh, Edmund, uh, kijk, ik was wat meer de voetballer natuurlijk eromheen. Ja. En, uh, en Edmund uh, ja, schakelde gewoon iedereen uit. Ja. Dus uh, dat was, een, was wel een heel fijn duo inderdaad. Ja, en natuurlijk, uh, ja, dat resulteerde uiteindelijk in natuurlijk dat geweldige... Kampioenschap bij uh, Urk. Ja, ja dat was fantastisch. Ja. Echt, uh, kijk, dat was ook de reden waarom ik nog een jaar... Want ik eigenlijk zou ik de, de, de jaren al stoppen. Ja. Voor mezelf alleen. Ja, ik had gewoon het gevoel van... Uh, ik mij kunnen ik, ik we gewoon kampioen worden. Ja. Weet je? En, uh, en, en, en dat is gelukkig ook uitgekomen. Ja, fantastisch. Uh, ja. Ja, ja, ja, fantastisch. Heb je daarna nog even een jaar meegespeeld of niet? Ja toch? In de topklassen? Nee. Nee, nee, nee dat, je, nee, dat laatste dat we kampioen waren. ben ik gestopt. Ja, ja, ja, toen ben je gestopt. Ja, ja, ja, joh, ik, ik, weet je, ik zat al dat laatste jaar, weet je, ik zat al uh, met blessures. Ja, ja, ja. Ja, en, en, ja het was het, het, het, al, al een aantal jaren hoor om om elke keer maar fit te blijven, weet je, ja. en, de energie die je elke keer naast het voetbal erin moet steken om langs de fysio te gaan, weet je op, ja. om maar fit te blijven. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat ging me een beetje tegenstaan en ik had altijd tegen mezelf gezegd, weet je, als je dat moment hebt, weet je, dat je geen plezier meer hebt, ook niet in het trainen, uh, ja, dan moet je gewoon stoppen. Ja. Uh, dus ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, zeker. Nou, en dan nu uh, Densdagavond tegen uh, Vitesse, ja, de, de spanning natuurlijk uh, begint langzaam zeker op te lopen. <lacht> <lacht> Hoop niet. Ja, ja niet zozeer bij mij hoor. Nee. Uh, ik uh, ga er gewoon vanuit dat, uh, dat Vitesse wint. Reel gesproken ja. uh, zal het een uh, nulletje of uh, ja. Nou, ik vier, ik, vijf, Ja, ik, ik zat zelf ook al vier, dan, dan zal het al mooi zijn, toch? Ja. Maar goed, ja. Hè. Kijk, we zitten hier echt in het buitengebied. Ja, hè? zeker. Tractoren, <laughs> prachtig. Ja, ja dat, dat zou een reel zijn, maar toch. Je, je, je, je weet het nooit hè? als het lang 0-0 blijft. Ja, ja, en ja. eventueel een uitvalletje met de, de tweede Openda, maar de, ja. die speelt bij DVD. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, Hij blijft altijd lastig. Ja, zeker. Dus, die heeft natuurlijk ook een verleden, dacht ik, ook bij Flessen. Ja, veel, veel spelers. Ja. Weet, je, weet jij hoeveel? Zal ik eens even wat namen noemen? Na nou, Daan, weet ik. Uh, Daan, ja. Daan, huiskombe wist ik Toen dus zat hij in de C'tjes, zat ik volgens mij in de A'tjes volgens mij, ja. dus die, die, die, die kende ik. Ja. Uh, nou, Roemion weet ik dan. Uh, en ja, voor de rest weet ik het niet. Roemion, Jeremy Jonker, okay. uh, Tarek Ever, yeah. Finn Kluiver ook, okay. daarna is hij naar Jong Twente gaan geloof ik. Oké. Okay. Uh, ja. ja, hij is aardig, aardig wat hoor. Ja ja Het interview met Tarek Everen, die, die, die weet precies welke jongens er allemaal bij Vitesse zijn. Okay. Ik zei nou, laat maar zien tegen Vitesse dat het bestuur daar, of de TC, een kleine vergissing ja. heeft gemaakt. Ja, ja. ja, dat zou toch mooi zijn. Ja, ja het zou echt fantastisch zijn. Ja. ja Maar ja, we mogen er niet zijn Richard. Nee. nee, maar goed, we kunnen het zien op televisie, denk ik. Ja. een samenvatting, of ESPN, een uitkomen. Uh, ja, ja? ISPN hè? Dacht ik. ja kijken. Ja, en nu uh, ja, langzaam afbouwen en uh, of afbouwen. Nou, ik... Lekker <laughs> lek... afgebouwd ben ik allemaal. Afgebouwd ben je al. Hè? Ja, dat gaat heel snel. Ja, nee, Je zit nu natuurlijk in een uh, heerlijk team, hè? Met uh, vrienden, noem eens ja. wat namen. Uh, nou, Ralf van den Berg, Kaske Koopman. Uh, Rook ja, dat zijn ook gewoon ja. de oude waarmee je. Maar de te zat, jongens. Uh, allemaal jongens die wel. Uh, allemaal ook wel vrij hoog voetballen. Ja. Dus, uh, ja. Leuk. Ja, superleuk. Maar weet je, er is niks leukers dan, uh, ja. dan, uh, dan voetballen. Ook. Maar je komt soms iets te veel jeugd uh, tegen waarbij waar, waar je denkt van. jongens, kind die hard lopen. Ja, of ja, niet? ja, dat ga je steeds <laughs> meer krijgen. Ik bedoel, uh, kijk, uh, wij zijn allemaal uh, denk ik uh, 39, 40 plus. Ja. En, uh, nou. Nah, hier en daar iemand die wat jonger is. Ja. Maar, uh, ja, veel krijg je <laughs> jonge teams tegenover die natuurlijk conditioneel een stukje beter zijn. Ja. Zeker, uh, nou, ik ga niet voor iedereen spreken, maar zeker voor mij. Maar goed, uh, ja. Ja, ik voel me niet. Nee, dat is dat, dat super duidelijk, ja. Ja. Ja. Het wordt, uh, ja, ja. Het wordt allemaal technisch ook wel ietsje minder. Natuurlijk. Ja. Maar als je gewichten het allemaal maar. Uh, ja, maar dan, dan het komt natuurlijk, beetje... weet je, je, je traint ook eigenlijk helemaal niet als je echt nog een beetje traint, weet je, dan, dan, dan hou je de bal gevoel nog wat meer. Ja. ja nu, nu, nu speel je één keer in de week een wedstrijd. Ja. Weet je, en dat is een mooie. In je hoofd denk je dat je het allemaal nog kan. Maar ik lichaam volgt je niet altijd. Maar... Ja, nee, dus dat klokje. ziet er soms wel een beetje komisch uit. Mooi. Ja. <lacht> nee, soms word je er wel een beetje om uitgelachen. Ja, ja, ja, ja, ja. Wordt ja ja, ja. Ja. ja, ja, zeker, ja. Man, ik probeer zo nu dan ook eens een balletje te raken met mijn kleinzoon, maar dat gaat ook behoorlijk moeilijk. Ik moet zeggen dat toen ik veertig was, was ik heel fanatiek met sporten. Ja. kwart halve marathon, man. Nou, ik had, zo ik heb, ik had juist, uh, misschien komt dat omdat ik al die jaren natuurlijk, want uh, het was altijd zeven keer in de week trainen. Ja. En toen ik terugkwam op DVS, was ook al vier keer in de week, weet je. Ja. Ik had het heel erg dat ik daarna juist... Uh, dat, dat van te dat, trainen of te ja. sporten, het was bij mij eigenlijk een beetje weg. Ik dacht van oh, eindelijk even niet, weet je hoor. Ja, ja. Weet je, Het was altijd een, ja, een semi van verplichting, je kiest er zelf voor, maar ja. Ja, je kan niet een keer zeggen van nou, vanavond ga ik even niet trainen, weet je. Dus, ja. Dus, uh, ja precies. Nee, Dat gevoel had ik juist heel erg. Precies. Ja, mooi hoor. Dus je kijkt er uh, met uh, trots en uh, ook met plezier op uh, terug, je uh, DVS-tijd, met name dan in die selectie. Ja. Ja. Tuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja, fantastische tijd. Weet je. Je, hebt zoveel, je hebt zoveel lol met elkaar. Weet je. Ja. Met name dat, weet je. En, en je beleeft het. Dat is ook de reden waarom je teamsport bent gaan doen. Ja. Dus, weet je, dat, je, dat je het samen doet. Ja. En dat je samen een doel hebt. Weet je. en dan, Dat je daar samen keihard voor werkt om dat doel te bereiken. Ja. Uh, en als je dat dan haalt, weet je, zoals dat laatste jaar dat je kampioen wordt, weet je. ondanks dat ik wat minder heb gespeeld. Uh, dat, ja, uh, weet je, het geeft je zoveel voldoening, zoveel, ja. Ja, zoveel plezier en long en een ja. feest wat erna is. Niet alleen voor ons, maar uh, ook voor al die andere mensen, weet je, je het ja. publiek. En, uh, ja. hey, als je het eerste van, van nu vergelijkt met, uh, met toen to, to jullie zeg maar kampioen werden in dat jaar, ja. wat, wat, wat, wat, wat komt er dan als eerste bij je op? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet, uh, nee, zeker door de corona, niet heel veel wedstrijden heb uh, kunnen zien. Ja. Wat ik wel steeds zie is, is waar DVS wel voor staat, is, is, is wel aanvallend voetbal. Een ja. beetje technisch voetbal en, uh, en ja. willen opbouwen. Weet je? Dus, ja. Ja. Dat was bij ons zo en dat zie je nu ook nog. Ja. Dus, dus dat, dat, uh, dat, dat verandert de ja. Dat is ook waar Davies, wat DVS graag wil uitstralen. Waar dus, we het net over gehad hebben. Ik, ik mis nu en dan een beetje de creativiteit die, die, ja. die jullie toen uh, wel hadden. Hè? Ja. Maar dat kwam natuurlijk doordat je een paar van die acties... ...exceptionele figuren erbij. Ja, hadden, ja maar dat klopt ook. We hadden, we hadden een hele goede mix. Alleen, uh, misschien dat je nu iets meer creativiteit mist... Ja. Uh, ...maar misschien mentaal uh, wel wat spelers hebt die wat sterker zijn, weet je wel. Ja. Uh, ze spelen, als je dat ziet, volgens mij weinig goals tegen. Ja, verdedigend, uh, verdedigend is het dik in orde. Ja, ja. Dus, dus... Absoluut. Dus dat staat dan misschien weer wat beter, weet je en, en, bij ons was het toch veel altijd nog wel oké, okay, we willen aanvallen, weet je. Nou, omdat je dan 1-0 voor staat. Hè. Weet je, ik, ik speelde dan ook achterin, maar ik was natuurlijk ook wat meer voetballer dan een verdediger. Ja. Ik was heel erg inschuivend uh, om nog een extra man te creëren op het middenveld. Ja. Dus, dus ja, en dan geef je ook wel wat ruimte achter je weg. Heerlijke positie lijkt me dat ook hoor. Ja, He? het was een heerlijke positie. Zeker ja. in de rol die je mag vervullen. Hè. Kijk, als je puur mandekker bent, is het ook weer anders. Ja. Maar ja, nu weet je, mag je gewoon lekker voetballen. Weet je. Dat was ook het belangrijkste wat Henny vond. Dus die miste daar gewoon een speler die vanuit daar de opbouw kan beginnen. Ja. En dan heb je de volgende, dat is ook al. En zo ga je door, weet je. Ja, dus, uh, ja. Nee. ja mooi hoor. Maar het was een mooie tijd. Ja, zeker tijd. Echt, uh, ja, als je erop terugkijkt, heb ik echt van uh, echt genoten. Ja. Ja, misschien op dat moment zelf dat je er. Uh, niet altijd zo'n ding, weet je wel, oh. ja. omdat je veel meer in het moment zit. Alleen uh, als je achteraf kijkt, alle dingen die je hebt meegemaakt, ja. dan denk je... ah, oh er is toch niks moois dan, dan, dan, dan voetbal zeker. en psychisch. Ja, hè? ja Zo is dat, zo is dat. Hé, hey, en uh, hou dat vol. Hè? Ja. Piet, okay. bedankt, Bedankt. rustig aan. Ja. Ja, hartstikke goed. En uh, we spreken elkaar, en hè. Dagavond, uh, kom op, hè. Ja. ISPN 2, denk ik. Ik, uh, ik ga zeker kijken. Ja, oké. Okay. Hartstikke Hoi, goed. Uh, bedankt, Hoi, doei. Zo. Dat was wat. Mooi hè? Prachtig. Goeie, gouden oude tijden. Bedankt allemaal. Doeg!